Vandaag uh, een nieuwe review van Airsoft Markt Nederland. En dit keer is het de AEG van Saima, het AK-model. En dit is de CM028B Tactical. En de Tactical staat voor uh, de stok, waar we zo meteen op terugkomen. Die een leuke feature is uh, om hem inderdaad voor CQE-settings te gebruiken. Um, hij weegt ook niet heel zwaar, hij weegt iets minder dan 3 kilo. En um, hij is voornamelijk gemaakt van metaal, uh, zowel de dustcover als, uh, als de stok. Um, uiteraard de, de high-cap magazijn, de barrel. Um, en voor de rest van plastic, nou, dat kunnen jullie zien. Um, vanuit Saima schiet hij uh, 380 fps. Dat komt neer op 1,33 joule. En uh, dat is voor de assault in Nederland is dat te hoog. Um, dat hoort 1,2 te zijn. We hebben dit model hebben we uit Polen laten komen. Wat overigens nog vrij snel ging ook. En we hebben hem dus gratis ook kunnen laten downgraden. En um, we hebben hem laten downgraden naar 1,2. Dus de Nederlandse uh, maat uh, uh, die we aan moeten houden. En we hebben ermee geschoten door een Grono. En hij schiet gemiddeld 1,12 Joule. Nou, dat vinden we in principe netjes. Um, we zijn er ook mee op het veld geweest. We hebben een, een skur mee gedaan. En daar zullen jullie ook uh, nog wat video's van zien. Voor de rest hebben we hem helemaal uh, gelaten voor wat het is. Het enige wat eronder zat, was een camera. En uh, een extra stok om, uh, om hem vast te houden. Um, er zit een uh, V3 gearbox in, volledig van metaal. Uh, de aansluiting die erop zit, dat is een mini tania. Uh, en de zit Standaard een NimH accu in van 8,4 volt en dus een NimH stick. Die uh, is hier zie je de inderdaad de Tamiya uh, connector. Het um, is dus 8,4 volt en uh, 1100 milliampère, milliampère is eigenlijk voor uh, milliampère per hour, dus uh, per uur. En uh, ja, wat we weten is dat um, de NimH batterijen of de accu's ja, wat minder populair aan het worden zijn. Of uh, uh, dat er eerder wordt overgestapt bijvoorbeeld naar een, uh, een LiPo batterij. Nou ja, in dit geval uh, is dit een 8,4 volt batterij. We raden ook aan om als het een, om een standaard uh, uh, replica, Airsoft replica gaat. Om er niet boven te gaan zitten als je switcht naar een LiPo. Uh, wij hebben ervoor gekozen om voor deze kleine jongen te kiezen. En dit is een uh, Nuprol uh, 7,4 volt. 1450 milliampère accu lipo staat voor een lithium polymer. en het voordeel van deze batterij is dat ze inderdaad wat langer meegaan en je kan ze op een bepaalde manier opladen bij de standaard accu die je krijgt meegeleverd krijg je een, ook een standaard oplader in principe zou je zeggen, er is niks mis mee, alleen we hebben het gemeten. De voltages die eruit komen zijn een stuk hoger dan de staat En de accu wordt vrij warm. Ja. Dat is een van de redenen waarom we zijn overgestapt naar deze. Deze wordt overigens opgeladen, eh, raden wij aan, met een smartlader. Nou ja, dan hebben we deze smartlader, dus een nimrod. Eh, daarmee kan je dus inderdaad. Een balance charger je kan hem uh, inderdaad volledig charger en um, ja daarmee heb je ben je dus in principe verzekerd ervan dat je uh, minimaal een, uh, een halve scrum sowieso mee vooruit kan um, en hij is een stuk veiliger mm -hmm. um, nou dan komen we bij de replica zelf aan Hierzo uh, heeft hier zo heeft hij een uh, rear side en dat is, die is dus in te stellen en eventueel te vervangen. Het is jammer dat de dustcover geen rail heeft die uit, uiteraard hier wel zit. Dan zou die mooi doorlopen. Um, voor de rest um, wordt er een sleutel bijgegeven om de frontside in te stellen. Of in ieder geval aan te draaien of uh, losser te draaien. Nou ja, en Dan komen we nu op het punt uh, wat wij zelf eigenlijk best een uh, vervelend punt vinden. En dat is uh, de dustcover. Je zal straks zien dat het vrij lastig is om die er weer op te zetten. Even voor jullie beeldvorming. Ik haal het zijn er even uit. En ik zal de standaard accu erin zetten voor je. Ja, dit is dus al het accu. Hiermee zet je hem inderdaad op Full auto. Single shield. Je ziet dit is inderdaad al vrij lastig om de accu erin te krijgen. Daarom pakken we nu de 7,4 van uh, Nuprol. Maar zoals je ziet die past er al een stuk makkelijker in. Even op save zetten. Hup. Die klikken we erin. En we gaan naar Auto single, en nu komen we op het punt wat wij zelf vervelend vinden, en dat is dus inderdaad het terugplaatsen van de dustcover, wat vrij veel moeite kost en wat een nadeel is aan deze replica. Two hours later. Nou zit die erin. Ja, de hop-up die bevindt zich hier zo. Er zit hier inderdaad een palletje. Die kan je naar voren of naar achteren schuiven om je hop-up in te stellen. Zo. En dit is de reden waarom die als tactical wordt gezien. Er zit aan deze kant er zit er een button. Als je die indrukt, dan kan je hem opvouwen. En dan is die in principe prima voor een CQB-setting. Hij ligt makkelijk in de hand. Je kan hem goed bewegen. En al met al is het een uh, leuke replica. Uh, vooral voor de prijs uh, is het een leuk instapmodel. Je kunt hem upgraden. Uh, Alhoewel er uh, een V3 gearbox in zit, uh, die volledig van metaal is, ook metalen tandwielen. Uh, maar iedereen kan natuurlijk um, ook upgraden zo ver als dat hij hem wil. Eindconclusie: uh, prijskwaliteit prima. Het enige nadeel is de dustcover. En uh, wij raden aan om inderdaad uh, geen NIMH erin te stoppen, maar uh, te kiezen voor een uh, LiPo. En in dit geval ook een LiPo van Nuprol die wij gebruikt hebben. Die wij opladen met een Smart Charger. Daar komen we later op terug in een video over de verschillen tussen een NiMH en een LiPo batterij. Hartelijk dank voor het kijken naar deze review van Markt Nederland. Vergeet niet om een duimpje omhoog te geven, ons YouTube kanaal te subscriben en ons Facebook te liken. Vergeet ook niet om onze website te bezoeken en je daar aan te melden als lid. Dankjewel je voor het kijken. Tot de volgende video. Ciao.